Een hele goede morgen. Lieve zondagmorgen vlogkijkers van YouTube. Bij de dus stofjes. Yes. Drie rondjes vandaag. Maar uh, ik toch toch weer wel een lekker weertje. Heerlijk. Heerlijk weertje om te lopen zo. Uh, was niet mijn snelste tijd. Maar ik heb wel lekker gelopen. Dus eh. Uh, Eigenlijk. Nou. Oh. Mooi. Nou. Dat gaat de rest van de dag ons brengen. De rest van de dag gaat ons brengen dat wij. Oh, ik hoef niet naar het voetballen. We zijn vandaag vrij. Daarvoor gaan we iets anders doen. We gaan vandaag weer een keer naar mijn schoonvader toe. In Utrecht. We zijn wel... Uh, best wel lang niet meer, niet meer geweest. Dus het werd eigenlijk wel eens een keer tijd. Om daar weer eens heen te gaan. Dus... Hoppakee. Dus ik ben uh, op zich wel uh, benieuwd. Hoe het dat maar gaat. Dus nou, raampjes gaan we weer beslaan. <laughs> nou, gisteren met de, de dames gevoetbald. Ammo 17, jas. Helaas verloren. 0-3 thuiswedstrijd. Maar goed, uh, ik moet heel eerlijk bekennen: ze dus hadden een paar uh, goede speelsters bij. konden de bal goed wegleggen technisch wel goed onderlegd. Dus uh, ja, in, in principe heb ik daar dan wel, uh, toch wel eens wat vrede mee. Uh, ja, wat ik dan wel jammer vind is dat ze dan iemand, uh, ja, ja dan kun je natuurlijk zeggen, ze is ze spulgerechtigd uh, om, uh, om mee te doen. Dus je, je kan er niks van zeggen. Ik, vind het, ik vond het alleen jammer dat het uh, volgens mij waren drie, uh, drie spulsters. die alle, alle drie uh, wel uh, gewoon het team draaiden en uh, ja nou goed uiteindelijk waar het mij dan om gaat is dan niet zozeer dat we per se moeten winnen natuurlijk is het al meegenomen als je wint maar wat ik graag wil zien is, uh, is de strijd niet opgeven doorgaan na de eerste helft word je door, door die situatie word je een beetje onverrompeld. Uh, daar maken ze de 2-0 uh, in de eerste helft. Later kregen we wel iets meer, uh, meer vat op hun spel. En uh, werd het voor hen ook steeds lastig om bij ons bij de goal te komen of niet om weer goede kansen te krijgen. Dus dat was wel, dat was wel een goede insteek. Uh, na, na de pauze houden we het eigenlijk heel lang nog uh, op, de, op de 0. Of op de 0 uh, voor het tegengoal dan zeg maar in de twee alles en uh, ja weer een momentje die ene ze loslaten en ze ze haalt weer aan van de meter of 25, ze legt hem gewoon lekker onder, net onder de lat. Ja weet je, dat kun je wel van uh, van zeggen van vinden. Daar is het jammer dat je dan uiteindelijk nog tegen krijgt, maar als je dan de eerste helft er uh, twee omhoog krijgt en in uh, de tweede helft uiteindelijk maar eentje, uh, waarvan wij eigenlijk uh, ook nog gewoon goede kansen hadden om uh, onder iets mee te doen. Ja, weet je dan... Ja, ja weer hetzelfde. Dus de vorige keer ging het ons zo makkelijk af. dan nou, word je met 7-1. Uh, maar dan nog, als je dan nog uh, technische kansen nodig hebt om überhaupt dan een rol te maken, ja, dan loop je ook achter de feiten aan. We uh, missen één spelster die, uh, die voorin staat, die, is, uh, bij de, die mocht een keer meedoen bij de vrouwen 2. Die met uh, Diepster in aanraking gekomen. Behoorlijk flink, heeft een lichte kneuzing aan de ribben en aan de rug. En had een gezwollen knie. Van de, de, de impact. Dus die moesten we missen en dat is ook een van mijn, mijn, mijn, ja, mijn, mijn best spulster. Ja, die mis je dan. En dat, dat merk je dan in dit soort wedstrijden. Dat je dan net, net die afmaakster mist. Om, uh, ja, om uiteindelijk dan een ander soort uitslag te krijgen. Dus dat is eigenlijk wel, wel jammer. Maar ja, het is zo, daar hebben we mee te doen en uh, ja, uh, ja, we moeten verder nog van zeggen. Nogmaals, ik vind uh, de inzet uh, vind ik dan uh, belangrijk dat we laten zien dat we niet zomaar van de mat af uh, worden, dat we ook uh, best wel uh, leuk kunnen ballen. Ik heb ook, ook echt wel uh, leuke en goede dingen gezien die ze uh, die nu langzaamaan op beginnen te pakken vanuit de trainingen. Uh, dus ja, het is ook gewoon, gewoon leuk om, om dat te zien, dat ze er iets mee doen, uiteindelijk. Dat wat je, wat je dan traint, dat dat in sommige gevallen ook mooie naar voren komt. Ja, daar doe je het voor, daar doe je het voor. Nou <tus> ja, op de conditie ga ik ze wat proberen, een iets hoger latje te leggen. Ja, dat komt natuurlijk dat ik zelf ook een beetje bezig ben, maar dat is niet altijd, altijd makkelijk. Dat zijn meiden onder 17. ze hebben natuurlijk school, sommige werken. Dus ik in zekere zin toch wel een redelijk, uh, redelijk druk leven, uh, zeg maar. En uh, ja, ja dat, soort, uh, dat soort dingetjes. Dus eh, uh, weet je, dat eh, uh, daar kun je alles, alles aan, aan, aan doen, aan willen. Maar eh, uh, ja. Uh, we moeten het gewoon uh, doorgaan met trainen. En dan uh, komt het uh, helemaal goed. Nou, dat was het weer voor vandaag. Uh, kort vlogje, voetballen. Zeg ik zo meteen naar de uh, schoonvader. Utrecht. En dan, uh, ja, dan kunnen we voor de volgende keer een uh, nieuwe uh, doen. Dus uh, ik zeg uh, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan uh, zie je de volgende keer weer. Ik zeg ciao.